Goedendag. het is een zeer warme zondag met temperaturen ruim boven de 25 graden, regionaal zelfs rond de 30 graden. Dat heeft alles te maken met een zuidelijke stroming waar we op deze zondag van... Profiteren. Die brengt warme lucht en dus ook die hoge temperaturen. Verder ook een storing boven de Noordzee. Lage drukgebied heeft daarmee te maken. Dat ligt ten noorden van Ierland. En dat lage drukgebied dat gaat geleidelijk aan wat bewegen. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat we naar een noordwestelijke stroming gaan. En dat betekent dat er een aanvoer komt van duidelijk minder warme lucht. Morgen maandag wordt het eerst nog wel heel warm in het oosten, maar vanuit het westen wordt dan die warmte verdreven. Het is ook wel goed te zien op deze temperatuurkaart. Als we dan zondagmiddag kijken, dan zien we hier die 28, 30 graden. Vannacht daalt de temperatuur iets. Maar morgen zien we dan die rode kleur weer terugkomen. En die wordt dan uiteindelijk naar het oosten gedrukt... als vanuit het westen die koelere lucht gaat komen. En dat gaat met een paar buien gepaard. Misschien ook nog wel dat er een klap onweer gaat voorkomen. We hebben het kaartje even gemaakt. En dan zien we dus morgen eerst nog temperaturen in de oostelijke helft van het land. Tussen 27 en 29 graden. Echt nog wel warm, maar vanuit het westen dus die koelere lucht. En zoals gezegd... Er kunnen een aantal buien gaan vallen, mogelijk ook met onweer. Dan gaan we weer even terug naar de weerkaart. En dan zien we dat er in de tweede helft van de week... toch wat meer hoge druk invloeden gaan komen. En dat betekent dat we ook in de tweede helft van de week... Kleine kans op neerslag hebben. En dat de temperatuur toch langzaam maar zeker wel weer omhoog gaat. Dat is ook mooi te zien als ik de temperatuurpluimer pak voor midden-Nederland. Dan moeten zich voorstellen in het zuiden: dan is het allemaal nog net even wat warmer dan wat we hier zien. Maar dan zien we echt wel dat vanaf maandag, dinsdag met name, die temperatuur wat lager gaat uitkomen. Maandag is die overgangsdag. En dan dinsdag en woensdag temperatuur rond de 20 graden met een noordwestenwind. En vanaf donderdag gaat die temperatuur dan weer omhoog. En dan zitten we in het weekend. Rond de 25 graden en die warmte die houdt dan mogelijk ook nog wel eventjes begin volgende week aan. Wat kunnen we dan over de neerslag vertellen? Nou ik gaf het al aan, maandag kunnen er een paar buien gaan vallen, mogelijk met onweer. Op dinsdag is dat toch ook nog wel mogelijk. Een vrij hoge kans nog steeds op neerslag, maar dan een reeks droge dagen en later... Dan komt er dan wel weer een neerslagkans terug. Maar dat zijn kleine kansen vooralsnog met andere woorden. Dat ziet er dan toch wel weer overwegend droog uit. Dus samengevat de warmte die raken we kwijt morgen in de loop van de dag. Dan een aantal wat koelere dagen, minder warme dagen. En daarna gaat de temperatuur weer omhoog. Als we dan nog even kijken naar de kansen op zomerse dagen voor regio midden. Dan zien we ook heel duidelijk dat die kans daarop volgend weekend gewoon weer toe gaat nemen. Er zitten we gewoon rond de 50 procent. En nogmaals, in het zuiden van het land is het allemaal nog wat warmer. Nog een fijne dag.